De tweede oefeningreeks die we gaan maken online is de oefeningreeks op celverwijzing. Het gaat over de absolute en de relatieve celverwijzing, uiteraard. Eerst ga ik een kopietje maken van deze oefening. Dus bestand, een kopie maken. Kopie van, doen we altijd weg. Niet vergeten dat in jouw juiste map te gaan plaatsen. Informatica, rekenladen, online. Oké. Okay. Even wachten totdat hij jouw versie gemaakt heeft. Hè? Dus een kopietje voor jezelf gaan we naar de oefening kijken hier wordt gevraagd voor het aantal bonnetjes reeksen in te vullen dus 1, 2, jullie weten dat ik meestal drie cellen al invul die duid ik aan, pak de vulgreep, trek het naar beneden en laat los op de juiste plaats en dan gaat 1 tot 20 ingevuld hebben hier moet een prijs per bonnetje staan stel dat ik nu zeg 1 bonnetje gaat 1,50 euro kosten nu, dit staat nog niet in euro, dus ik ga dat even zetten opmaken als valuta, 1,50 euro en ik doe hier, is gelijk aan de prijs van een bolletje maal het aantal bolletjes, dan gaat hij dat normaal gezien hier goed berekenen. Als ik nu de vulgreep naar beneden pak, dan gaat hij dat niet meer goed berekenen. Hoe kon ik dat testen? Dubbelklik op één van die uh, waarden die fout is. En je gaat zien, die 5 klopt wel, maar die 1,50 euro mocht niet uh, naar beneden getrokken worden. Dus wat dat je zag dat C3 aangeduid was, is dat nu C7, dat is logisch. We hebben de vulgreep naar beneden getrokken. Maar dat betekent ook dat die in de formule mee naar beneden getrokken wordt. En dat is niet juist. Hè. Dus we moeten ervoor gaan zorgen, vastzetten met het dollarteken, dat die 3 geen 4, 5, 6 of 7 kan worden. Dus ik ga in mijn oorspronkelijke formule hier in C7 ervoor zorgen dat C3 vastgezet wordt. Wat moet vastgezet worden? De 3, want de 3 mag niet 4, 5 en 6 worden. Dus het wordt C dollar 3 mal b7. Druk op enter. Klik opnieuw die cel aan, pak de vulgreep vast, trek die naar beneden, oefeningetje is af. Stel dat dat nu 2 euro wordt, je drukt op 2, je drukt op enter. je ziet dat die hele tabel automatisch mee omgevormd wordt. Dat is natuurlijk het voordeel van de rekenbladen. Ik ga naar de tweede oefening. Kies zelf je uurloon en zorg dat het in euro's weergegeven wordt. Dus mijn uurloon gaat 8 euro per uur zijn en dat moet natuurlijk in euro omgezet worden. Vanachter moet ik een formule gaan berekenen of uh, ja, een formule gaan opbouwen om mijn weekloon te gaan berekenen. Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn uurloon nemen. En ik doe dat maal. En dan ga ik natuurlijk een optelling of het som pakken van alle uren die gepresteerd heb. Dus ik doe mijn haakje open. Dit Plus dit, plus dit, plus dit, plus dit, plus dit en plus dit. Je gaat zien dat we dat binnenkort nooit meer zo gaan schrijven. We gaan de somfunctie gebruiken, maar die heb je nu nog niet geleerd. Maar. In dit filmpje moet ik het even op deze manier doen. Maar in het vervolg gaan we altijd van boven de somfunctie gebruiken. Goed, in dit voorbeeld zie je de kleurtjes. Je drukt op enter. Je ziet het bedrag dat we gaan verdienen. Als ik dit naar beneden ga trekken, gaat die weer niet correct zijn uiteraard. Hè? Want hij heeft die rij wel mee naar onder gehaald, maar heeft dat ook van boven gedaan bij eh, C2, die C3 geworden is. Dus we weten uiteraard, er moet iets vastgezet worden. Ook hier weer C2 mag niet C3 gaan worden. Dus ik zet een dollar teken. Voor de 2. Ik druk op enter. Ik pak die formule mee naar beneden. En hier ga ik nog de som berekenen van alles wat ik verdiend heb. Dat. Plus dit. Plus dit. Zo. Iedere keer een plusje daarvoor. En ik heb het bedrag. Hè. Stel dat ik nu eigenlijk maar 7 euro verdiend heb. Ik druk op enter en je ziet dat alles verandert. Hè. Stel dat ik die vrijdag hier 10 uur gewerkt heb. Dan zie je dat ook dat bedrag erbij komt. Hè. Dus dat werkt. Goed. Op naar pretparken. Hier zie je een ander soort uh, oefening. Je mag slechts één functie ingeven die je met de vulgreep op, naar opzij en beneden doorvoert. Dus hier in dit vakje, uh, ja, dat zie je nu niet heel juist, in dit vakje in cel C25 moeten we een formule gaan maken die de toeristenbelasting gaat berekenen. Ieder pretpark moet per toerist 1,50 euro toeristenbelasting betalen. Dit zijn de aantallen bezoekers geweest. Dus wat ga ik moeten doen? Ik ga hier bij Disneyland zeggen, is gelijk aan... Oei, een vliegtuig over. Niet zo erg natuurlijk. Hè. Dus de toeristenbelasting maal het aantal toeristen dat op dat moment daar waren. En dat gaat hij hier berekenen. Dat is op zich juist. Hè. Dus veel geld, zie je. Eh, maar we zien ook dat als we dit naar rechts gaan trekken, of we trekken dat naar onder, dan ga je zien dat er van alles misloopt. Dus we moeten dat nog gaan aanpassen. Wat mag hier nooit veranderen? En wel, als ik die formule naar rechts trek. Mag hier de cel C22, mag nooit D22, mag nooit E22 worden. Dus ik ga de C al moeten vastzetten, de kolom. Maar als ik dat naar onder trek, dan ga je zien, hier wordt die ook weer naar onder genomen. Dus dan zie je dat C22, C23 en C24 wordt. En dat mag ook niet. Dus eigenlijk is het hier nog eenvoudig. Ik weet dat ik zowel de C als de 22ste rij moet gaan vastzetten. Dus ik zet C vast. En ik zet rij 22 vast. Ik druk nu op enter. Ik kom opnieuw op mijn bedrag uit. Ik ga dat al onmiddellijk in euro's omzetten. En als ik dit nu naar rechts trek, ik laat los. En ik pak opnieuw die hele, dat hele bereik vast en ik trek dat naar beneden. Dan is mijn oefening af. Dus nu zie je, als ik nu hier ergens klik, dan zie je, het is dit bedrag maal het aantal. Dat is omdat we C22 helemaal hebben vastgezet. Dollarteken voor de kolom en een dollarteken voor de rij. De moeilijkste oefening is de laatste oefening uiteraard, die van de wisselkoers. Je ziet hier dat een laptop ongeveer 649 euro gaat kosten. Maar hoeveel is dat in Britse pond, Amerikaanse dollar, Zwitserse frank en Duitse bad. Op zich lijkt die oefening gemakkelijk, maar je mag opnieuw maar één functie in cel D8 gaan ingeven. Dus hier. En het moeilijke is dat het niet zo eenvoudig is als de vorige. Ik zal het je laten zien. Als je zegt hier, dat is gelijk aan mijn bedrag van mijn laptop. ...maal mijn Britse pond wisselkoers... ...dan ga je zien dat hij dat uitregelt. Op zich geen probleem. Maar trek je dit naar rechts en trek je dat naar onder... ...dan krijg je weer wetenschappelijk bedragen zelfs... ...dus daar klopt iets niet. Dat zien jullie ook, hè. Ik zal even ongedaan maken doen. Zo. Het probleem is... ...wat moet ik hier juist vastzetten? Want je ziet dat je de eerste keer hier die laptop wel nodig hebt... ...maar dat mag wel mee naar onder. En zelfs heb je die wisselkoers nodig... ...en die mag mee naar rechts... Dus je ziet dat je verschillende dingen nodig hebt. Dus in dit geval, als ik zo dadelijk die formule naar beneden ga trekken, oei, ik heb er even misgeklikt, zo, dan zie je dat de bedragen niet komen. Hoe komt dat? Even dubbel klikken. Je ziet dat er iets, C11 klopt wel nog, maar D10 klopt helemaal niet. Dat had moeten blijven D7. Dus wat moet ik gaan doen? Hier in deze opgave moet ik de 7 gaan vastzetten. Even testen, als ik dit naar beneden trek, zo, dan klopt mijn oefeningetje. Maar dat klopt nog altijd niet als ik dit nu naar rechts trek. Want dan zie je dat die bedragen weer niet kloppen. Hoe komt dat? Omdat, je gaat het hier zien, hij heeft F13 genomen in plaats van C13. Dus dat had dit vakje moeten zijn. Dus wat moet ik in mijn originele uh, mijn originele functie of formule hier in de cel D8 nog gaan vastzetten. De kolom C mag nooit D of E gaan worden. Hier. Sorry. Daar staat kolom C. Ik zet de C vast. Druk op Enter. Pak nu de vulgreep naar rechts. Zo. Pak de vulgreep naar onder. Zo. En je gaat zien, ik zal de oplossing er even in beeld slepen. Hier is de oplossing, daar komt die. En nu ga je zien, als ik hier ergens dubbel klik, de oplossing is terug weg, dan zie je, het is 79 euro. En dit is de wisselkoers in Zwitserse frank. Dus hij heeft het juiste maal het juiste gedaan. Zit. Ik zal de oplossing nog eventjes laten staan, maar eigenlijk is de oplossing al niet juist. Behalve dat je ziet dat hier over, uh, overal het, het juiste valutateken voor staat. Dus dat ga ik wel nog doen. Ik zal ondertussen het valutateken al gaan plaatsen. Dus dit moeten allemaal Britse ponden zijn. Dus ik ga er opmaak getal meer valutas van onder. Dat zijn Britse ponden, dus dat is met een B. Britse pond. Ik zie wel dat het pondteken er tegen staat. Dus ik ga achter het pondteken nog een spatie typen. Hier komen Amerikaanse dollars. Dus opmaak, getal, meer notatie, meer valuta's. De Amerikaanse dollar. Zo, een spatie erachter. En weer een vliegtuig. Toepassen. Zwitserse franken, hetzelfde. Opmaak, getal, meer notaties, meer valuta. Dit is Zwitserse frank. zo, en ook hier weer een spatie erachter de Thaise bad nog en dan ben ik er hierdoor op maak ik het al en alles met de letter T gaan zoeken daar staat hij. en ook hier weer een spatie erachter toepassen, zo mijn oefening op zich is klaar, ik ga gewoon kijken als ik hier nu inzoom voor jullie en ik kan dit eens even laten staan oei dat zoomt niet echt in. Hè. Ik zal proberen die functie hier te tonen. Zo. Dus dit is eigenlijk de oplossing. En als je goed kijkt, dan zie je het hier al duidelijk. Hè. Wat zet ik vast? In mijn eerste stukje zet ik de c kolom vast. C, want deze bedragen die ga ik altijd nodig hebben. Hè. Eender waar ik hier in de tabel zit, ga ik altijd die bedragen nodig hebben. En niet het volgende bedrag. En wat moet ik hier nog vastzetten? De zevende rij. Dat is hier waar dat de wisselkoers staat. Want als ik mijn formule naar beneden zou trekken, dan mag die nooit het volgende bedrag als wisselkoers pakken. Maar die moet dit vastzetten bij het naar beneden trekken. En dit vastzetten bij het naar rechts trekken. Dus dit is uiteraard je moeilijkste oefening. Dit moet je begrijpen. Dit onderdeel moet je beheersen. Om de volgende oefeningen te kunnen natuurlijk. Dus dit is de moeilijkste. Probeer die eerst zelf. En als het niet gelukt is... Hopelijk kijk je dit filmpje in één keer en probeer het daarna toch ook zelf. Veel succes!